Hallo allemaal. hier weer een korte video van Secure, waarin ik een vacature kort belicht. Voor een van onze opdrachtgevers zijn we op zoek naar iemand die een Chief Information Security Officers rol kan vervullen. Het is in de zorg, het is een mooi ziekenhuis in de regio Amsterdam. Spreek dit je aan, heb je wat affiniteit met de zorg? Neem dan even contact op via onderstaande gegevens, dan gaan wij samen kijken of jij wellicht de juiste kandidaat bent voor deze opdrachtgever. Ik hoop je dan ook snel te spreken.